Ja, zand heb je in alle soorten en maten. En Waterschap Delta onderzoekt samen met Deltares, Fugo en Hoogwaterbeschermingsprogramma wat de invloed is van het type zand op de stevigheid van een dijk. Ik ben vandaag bij Deltares en Mark Heijma gaat mij meer vertellen over dit project. Nou Mark, dankjewel dat je me hier wil ontvangen. Uh, wil je iets vertellen over jezelf? Uh, waar zijn we hier vandaag? Ja, dankjewel Thomas en uh, welkom bij Deltaris. Uh, mijn naam is Mark Heijma, ik werk als uh, expertgeoloog bij Deltaris. En ik ben hier vandaag bezig met een schaalproef uh, op piping in getijdenzand. En schaalproef, piping, getijdenzand, neem even ja, mee. W wat, wat is dit precies? Nou, piping is een, uh, wat we noemen een faalmechanisme, dus daar kan een dijk door kapot gaan. En in dit geval gebeurt dat door tunneltjes die onder de dijk doorgroeien bij, bij hoogwater. Wat wij hier doen is dat op het klein nadoen. Dus we proberen hier een dijk na te bouwen. Met, uh, met die tunnels uh, proberen we te creëren. Om te kijken hoe snel gaat dat en wanneer gebeurt het nou eigenlijk precies. Ja. En een schaalproef? Dan denk ik aan een scheikundig experiment met een petrischaaltje? Nee, helemaal die... niet. Nee. Nee, je ziet het hier, het is die, uh, die ja? gele bak daar. Daar zit uh, zand in, getijdenzand noemen we dat. Dat is een bepaald type zand dat in de Waddenzee afgezet wordt. En daar zit, uh, daar zit water, uh, in die grote bak zit water en aan die kant uh, is ook water. En door aan één kant het waterniveau te laten zakken, krijg je een soort waterstroom door dat zand heen. En uiteindelijk gaat dat dan die tunneltjes uh, maken. En met die gegevens, wat, wat weten we dan? Wat, wat kunnen we daar dan mee? Nou, in Nederland beoordelen we de dijken. Zijn ze sterk genoeg? En dat doen we met modellen. En die zijn, die we nu hebben, zijn gemaakt voor, voor rivierzand, een bepaald type zand. En wij denken dat, dat dat getijdenzand sterker is. Dus dat minder snel dijken kapot gaan als ze op getijdenzand liggen. Dus wat we hiermee kunnen is uiteindelijk dat de dijken in dat gebied, dus Friesland, Groningen, Zeeland, dat die minder snel afgekeurd worden. Ja. We hoeven dus minder snel dijken te versterken. Wat, wat hoop je dat eruit gaat komen? Nou, we, hebben, we zijn al een paar jaar geleden begonnen met hele kleine schaalproefjes. Die zijn nog kleiner dan dit. En dan zien we dat het, uh, dit type zand misschien wel twee keer zo sterk is als, als rivierzand. En dus, dat hopen we hier aan te tonen en te bewijzen dat het echt zo is. Want alleen dan wordt het echt natuurlijk gebruikt voor de dijken. Als het echt goed onderbouwd en bewezen is. Oké, okay, top. Nou, op zich helder verhaal denk dank ik. Dank je wel in ieder geval voor je tijd. Graag gedaan.